Goedendag, Goedendag. Jullie zijn van binnen van plan om dit te gaan kraken? Is gekraakt? Wie is de woordvoerder? Ik blijf hem praten, maar ik denk dat het handig is om met de chef van dienst te praten. Die is onderweg. Oké, okay, dat is fijn. Ja? Ja. Gaat ook graag in. Ja. Ja, prima. Maar de chef, die is er met twee Ik heb je dat precies. Ja. hallo. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, cool, cool. Jongens, je lachen <laughs> is Ja, <it okay? laughs> <laughs> <laughs> yeah, <laughs> <laughs> Uh, nee, nah, je mocht zelf tellen. Oh, je weet het niet? Nee, ik heb dat niet. Nee. Hoeveel oh, zijn jullie? Ja, hoeveel zijn jullie dat? Is oh, het tel maar. <laughs> jullie weten <laughs> het niet? Nee, weet het niet. Nee. <tie> Het je wel even even hier. Ik even... ja je mag wel even... maar hier uh, zou je toch maar even ja heb ik maar wil je even met hem praten nou? ja ik wil een beetje praten Nee, we gaan hier praten met z'n nee, allen. Je gaat even daar praten, anders maken we geen afspraken Nee, nee we gaan gewoon we even, gaan even hier. Dus ik ga niet tussen al die mensen praten in de kamer. Nee, we doen gewoon hier. De, we kunnen nee. daar best wel afspraken maken, over op de kamer. Dan gaan we achter die bus doen. Je loopt even een stukje mee. Nee, gaat niet op de bus lopen, want dat vind ik gewoon niet zo. Ja, dan gaan we gelijk naar binnen, is ook goed? Nee, dat uh, gaat ook niet lukken. Dat gaat ook niet lukken. Nee, we moeten nee. kijken of het leegstand is of niet. Dat is tot het normale proces? Nee, dat is helaas kunnen, nee, helaas niet meer. We nee, nee, nee, helaas. Ja, we, niet meer. Maar we ja, dan beginnen met het gesprek termijn, zeg maar. Eerst nog wel, we hebben hier uh, het pand gekraakt zeg maar, dat staat al anderhalf André 2010 het leeg. We hebben bewijs ervan dat het nog 2013 leeg gaat staan. Dat zien. Ja, we zien. Mooi. Uh -huh. uh, we hebben ook op dit moment, uh, omdat we toch wel verwacht hebben dat jullie een beetje op die manier uh, komen, hebben we met onze advocaat alvast een uh, conceptdagvaarding opgesteld. Die gaat op dit uh, moment... Wij, wij zijn nee, dat gaat op dit moment naar de OVJ. We, uh, ja. uh, nou wacht even, eerst even... Die hebben we ook meegenomen zeg maar, U jullie beleidsregels, wil die even hebben? Te ik kan maar één minuut tegelijk deel uitzoomen. De dus Ik ga even het zo. Hou me het vast. Ja. Ja. Het nou, hier is het bewijs. Ik kan zeg maar van hem hier zelf. Er ja. zijn e-mailtjes die geschreven zijn dat het op 2013 leeg gaat staan. Ja. Uh, ik ben gevraagd om.. Uh... Hier is het om uh, toe te kijken in uh, de raadslid van het stadsdeel. En, en, ja, en u de door de kakers? Door de kraters. En vooral ook over, uh, om te zorgen dat het allemaal gewoon in redelijkheid en... uh, is. Om te of het in de is. Waar wachten niet zo is dan? Ja, maar goed. Het uh, komt het het anderhalf jaar leeg. Het is zogenaamd... Uh, en.procedures uh, die af te <tie> ja. We gaan nou wachten wat er de, zijn uh, nog helemaal uh, geen verwarren uh, mee. Dus uh, op, ja. op zich staan er helemaal af. En luister ja, vooral uh, mee uh, hier om te gaan ja, kijken, ja, kijken ja, dat hij ja, die er gebeurt. Absoluut af, niet. Dus dus daar ook ook dat vesten die vesten niet omdat ik zin heb. Maar gewoon om inderdaad af, te kijken wat er gebeurt. Zullen we het veel gaan? Ja, ik dacht het wel. Nee, want het is gewoon wettelijk zo zeg dat wij onze huisvrede nu hebben. En dat mogen jullie wel ontdrijven, maar er moet wel eerst even recht zo worden. Maar waarom ze dat al gaan ontdraaien? Nou ja, het leek er bijna een beetje op. En die hele politie mag ze dus waarschijnlijk niet van niks hier, denk ik. He? Nou, het is nog maar zelden gebeuren dat het gelijk gaan ontdraaien. Tenzij iemand dat is verheugd dat het zijn huis Daar ja, Nou, volgens mij is dat niet het geval. <lacht> en die advocaat zit nog steeds te wachten. Ja, maar, maar wat horen van mij? Ik weet het niet. Ja, hij is hier weggegaan. Oh, nou, dat doen we het zo meteen nog. Ik een keer. ga voor hem. Ja? Meneer de draad weer. Rustige uh, aanhoudingscel waar ons niemand stoort. Ja. Ja, ja. ja, ja. ja. Welke verdiening een het Dat is gaan er gezin. Dat is een verstandige gezin. Uh, we gaan de grond. Ja.